Wat gaan we doen? We gaan zo meteen onze telefoons in dat stukje karton doen, zoals je hier ziet. En daarmee kun je dus een, heb je een virtual reality bril van karton. En dat werkt echt en dat is hartstikke leuk. Um, en zoals je ziet zijn allerlei bedrijven er al mee bezig. Maar okay, ook heel veel creatieve mensen. Niet dat wij niet creatief zijn, maar je staat het natuurlijk. Um, we gaan het vandaag over hebben. Ik ga je heel kort iets vertellen over setup, want dat vind ik gewoon leuk. Um, daarna gaan we het heel erg lang hebben over waar Virtual reality vandaan komt. Maar niet te lang, en ik beloof dat er explosies zijn. Um, en we gaan daarna kijken naar de Oculus, Rift en de Google Cardboard, waar je daarmee kan. We gaan een paar dingen uitproberen. En we gaan tussendoor ook nog een paar proefjes doen, dus het wordt een, een bomte middag. Dus. Pff, nou, daar gaan we al. Over setup. Uh, zetten we een ze medelab, op? Dat betekent dat wij rare dingen doen met computers. Um, maar rare dingen werd mij pas verteld, dat ik kan niet zeggen. Rare dingen, we zeggen leuke dingen met computers. Want Computers zijn hartstikke leuk en kan je hele gave dingen mee doen. Uh, heel veel creatieve dingen. En dat is voor ons een beetje wat wij onderzoeken. Als voor creatieve, expressieve dingen kan je er mee doen. Kan je er kunst mee maken. Kan je er mee tekenen. Kan je er mee schilderen. Voornamelijk interessant. Um, en ik ga jullie één voorbeeld geven. En dat is ons Fluffle Drones project. We hebben pas in Amerika op het South by al gepresenteerd. Misschien dus zegt iemand dat wat. Het is in ieder geval heel tof. En dit zo zag er ongeveer uit. We zijn naar, uh, als je hier in de Utrecht op school zit, heb je een mazzel gehad. Dan leerde je een drone bouwen en ermee vliegen. En dat zag er ongeveer zo uit. Crashen, en dat zou ik nog eentje aan jullie laten zien. Ja. Ik denk, dat betekent dat heerlijk, dat een enorme grote strik op en dat ging natuurlijk mis. Oké. Okay. Iets anders wat nog wel leuk is voor de context van vandaag is dat we ook dingen doen met mensen leren programmeren. Dus wij leren mensen schilderijtjes met digitale kunst te maken. En eigenlijk is dat een met tablet zit erin. Um, en dat vinden we ook heel erg leuk. Maar daar ga ik je niet veel over vertellen, dat kan je allemaal uitzoeken als je er interesse in hebt. Pff. Oké, okay. dan gaan we nu naar het uh, ene grootste onderdeel van de presentatie. Waar komt virtual reality nou vandaan? Nou, virtual gaat er eigenlijk over dat je wil geloven dat je ergens bent, maar je bent er helemaal niet. Um, dus het gaat er over uh, ja, uh, andere plekken bezoeken dan dat je echt bent. En dat doen door bijvoorbeeld een bril op te doen, microfoon, een microfoon een koptelefoon op te doen. Dus allemaal dingen om jezelf er gek te houden dat je ergens anders bent. Onze ogen voor het gek houden is daar natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van. Want als je ogen zien dat je ergens anders bent, dan is dat heel overtuigend. Um, en dat, dat doen we al heel lang. je dus kennen we al dit soort grapjes toch? Die, zie, je, zie je ze draaien? Zie je, zie je een beetje draaien bij deze? Ik vind deze altijd echt, deze draait bij mij heel goed. En deze? Die, uh, heerlijk, deze werkt bij mij zo goed. En je hebt ook dit soort hele rare dingen. Je ogen zijn helemaal niet, die werken niet per se altijd, altijd goed. Dus je kan niet altijd op je ogen vertrouwen, in zekere zin. Welke van deze twee lijnen is langer? Wie denkt dat de linkerlijn langer is? Alleen maar mijn kant. Dan gooi je handen omhoog. Eén, twee mensen maar. Wie denkt dat de rechterlijn langer is? Iedereen, natuurlijk. Ja. ja dat, is dus, dat is dus de grap. Het lijkt zo, maar als je gewoon uh, kijkt. Als je wat lijnkjes naast legt, dan zie je dat die lijnen allebei even lang zijn. Zo is graag. Maar ja, goed, dus je ziet maar weer, onze ogen zijn heel goed voor de gek te houden. En virtuality is dat dus doen in 3D. Het idee dat je een soort gevoel krijgt van drie dimensies. Nou, wat doe ik daar dan mee? We hebben gelukkig een heel fijn filmpje voor. Dus dat ah, is ja, 3D, dat betekent eigenlijk drie-dimensionaal. Dat betekent dat je drie dimensies ziet. Namelijk lengte, breedte en diepte. En eigenlijk is dat voor onze ogen heel normaal. We zien alles in 3D. Neem deze bak popcorn. Je ziet de lengte, de breedte en de diepte. Wij kunnen diepte zien doordat onze ogen net iets uit elkaar staan. Ieder oog geeft iets anders weer. Als ik nu naar de camera kijk en ik dek mijn ene oog af, dan kijk ik met mijn andere oog dus vanuit een net iets andere hoek. En andersom ook. Die verschillende beelden van beide ogen voegen onze hersenen samen. De hersenen zorgen ervoor dat we één camera zien. En de camera wordt zo driedimensionaal. Je hebt dus beide ogen nodig om diepte te kunnen zien. Ja, en het is heel handig dat we diepte kunnen zien, want zo kunnen we afstanden goed inschatten. Stel je doet één oog dicht, je krijgt alleen met dit oog. En je probeert je twee vingers zo naar elkaar toe te brengen. Dan missen ze waarschijnlijk. Wat doe je dan met twee ogen? Dan gaat het... En één keer goed. Dan kun je de afstand inschatten, want dan zie je diepte. Dat zegt hij wel, maar is dat ook zo? Ik gaan het natuurlijk even testen, jongens. Dus, dus wat, ik, wat ik vraag is om niet meteen, niet meteen zo te doen, dan gaat het eigenlijk veel vaak goed. Je moet het eigenlijk eventjes zo doen, dat het. Nou, oh, dat is gewoon goed. Ik vind die, die mensen die hebben gewoon geluk. Ja, het is, het is uh, best wel grappig. Dus ja, zo doen we dat. Goed, ik kan het nog leuker demonstreren. Mag ik twee vrijwilligers uit de zaal? Oh, goed, ja. Ik wil iemand achterin de kant hebben. Jij ja, staat zelfs helemaal op, jou ja, wil ik hebben. En jou. Dankjewel. Kom op voor. Oh ja, voor de mensen die, uh, die, die meedoen, heb ik ook nog leuke dingen. Um, uh, we hebben allemaal stickers, die kan je op je Google Cardboard plakken om nog nog te maken. Dus als je meedoet hier beneden, dan mag je er stickers bij pakken. Top. Oké, okay, wat gaan we doen? Um, ik ga eerst aan jullie vragen of jullie je één oog dicht kunnen doen en de andere oog open. Kan je dat eigenlijk zelf? We hebben daar hulp bij nodig. Ja, en dat kan je ook zo volhouden. Hè? Ja, het nog ik heb een plakband bij me om je oog af te plakken als het niet. Dus dat kunnen we doen. Leuk? Oké, oké. Oké, wat we nu gaan proberen is jullie gaan een bal overgooien. Met één oog dicht, en jij gaat gewoon normaal gooien je normaal ogen, maar niet uit. Nee, trouwens, hou je ook maar één oog dicht, dat is leuk. Allebei één oog dicht, en dan gooi maar even een balkje over. Ja, dat nou, dat is de eerste test, maar dat kan nog ongeluk zijn. Gaan we de andere kant op. Hou je één oog dicht? Nou, dat gaat wel best goed, jongens. Als je schijnt uit elkaar staan? Hé, hey, dat is veel te... Jij zegt afplakken, hè? Ja. Maar wij moeten even. Gaan we even die ogen afplakken, want dit is uh, te, te makkelijk. Oké. Ik denk bijna mis. Nou, heel goed. Ja, je gewoon hier zijn we heel goed in. Um, maar je, je merkt het, hè? het is, het is, is, is, het nog, is het moeilijker. Het is wel iets moeilijker, hè? Ja. Nou, super. Pak, eens, pak een paar stickers, neem die mee. Als je een cool cardboard hebt daarboven, kun je daarop gaan plakken. Je hebt die niet. Oh ja, nou, als je nog een wil, mag dat nog. Maar, nou, hier. Gaat nog wat. Goed, nou, tot zover deze tests. Die wijzen dat dieptezien te zien wel heel erg handig is. Dus wat is nou de grap van virtual reality is dat je eigenlijk, hè, zoals hij zei, elk oog moet je iets anders laten zien. Net eigenlijk door een andere hoek naar iets kijken en dan denk je ogen van, oh ja, dat, hè, dat zit naast elkaar. Dat, dat, dan denken ze dat ze iets echt zien, iets echt in 3D zien. Um, dat is best wel lastig. Dus, um, wat je opvalt, moet je maar eens naar de persoon naast je kijken, kijk twee mensen elkaar aan. En klik er dan eens om met je ogen. Ja? En dan moet je goed kijken naar de details van, dat, van die persoon's gezicht. Kijk bijvoorbeeld eens dus naar de oren. Zie je dat als je met één oog kijkt, zie je meer van het, het rechteroor, bijvoorbeeld, dan met het andere oog kijkt? Klopt dat? Je ziet aan de zijkant van het hoofd zie je meer of minder. Dus je merkt gewoon dat je één oog natuurlijk gewoon net wat meer aan het hoekje kan kijken dan het andere. Nou, en dat wil je dus eigenlijk, dat probeer je na te doen in virtual reality. Um, en dat zie je bijvoorbeeld hier. Dit is, dit is een, een stukje uit een virtual reality beeld, um, waarvan je ziet dat allebei de ogen krijgen één plaatje. Maar wat je nou ziet, je kan het bijna niet zien, maar je ziet het hier. Zie je dat, dat elk plaatje net even wat meer van achterspoor ziet? De ene ziet net wat meer achterspoor dan de ander. Dus je ziet dat dat zo, de computer is daarmee bezig om net het ene plaatje net omhoog te laten kijken dan de ander. Goed. Dus, plaatjes kijken die net anders zijn van elkaar, die net verschoven zijn, net anders opgenomen. Dat is iets waar we al heel erg lang mee bezig zijn. Ik kan je zelfs vertellen, 200 jaar geleden waren er al mensen hier mee bezig. Dit is een van de eerste ja, stereoscopen, heet dat, een soort apparaat waarmee je voor elke oog een apart plaatje ziet. En waar je dan kan geloven dat je het echt diepte ziet, dat je 3 idee ziet. Helemaal mooi van hout, hartstikke oud. En dit apparaat was zo mooi omdat er lenzen lens in zaten, daar werkte hij beter. Voor waren ook wel experimenten, maar dit was echt, hier krijg je ook echt een goed beeld binnen. Uh, hoe werkt dat nou? Nou, je, je moest bovenin een kaartje doen met erop twee verschillende plaatjes, die waren natuurlijk net al iets gebruikt van elkaar. Uh, die je ziet dan in nee, de en die deed dan voor je hoofd. En die werd op een gegeven moment heel erg populair. Het grappige is, de Google Cardboard, daar zijn er nu een miljoen van verkocht. Hè, je wil ook een paar jaar in handen, daar zijn er een miljoen van verkocht. Maar 200 jaar geleden, of ietsje meer, toen waren er al een kwart zoveel, namelijk 250.000, verkocht van dit soort apparaten. Zoiets zijn. En ja, die vorige, die vorige apparaat. En dat kwam omdat de koningin van Engeland, die had hem uitgeprobeerd, die vond hem zo gaaf. En toen kwam er ook een plaatje van de koningin. Zo dus dan kon je, kon je dat uh, ook echt in 3D zien. Dus dan kon je kijken hoe je koningin er in 3D uitzag. Als je haar dan ook zien had, dan kon dat dus op die manier. Uh, en de grap was eigenlijk dat... Uh, dat fotografie was nog best wel zeldzaam, was. Dat was dus dat is heel erg uh, nieuwe technologie. Net zoals de Google Cardboard dat nu is. Waar werd dat nog geschilderd? Hier zie je een later model. De Deze was nog populairder, want het was heel licht en die kon je makkelijk vasthouden. Dit is eigenlijk ook een soort voorloper van de Google Cardboard. Uh, nou, en tegenwoordig heb je allerlei manieren om goedkoop het 3D te beleven. Ik denk dat uh, heel veel mensen wel dit soort prulletjes kennen. Wie gaat er wel eens naar een 3D film? Ja, bij iedereen. Ik vind het zelf nooit zo gaaf, idee, ja, Maar dat is mijn mening. Um, maar dit, die kennen jullie wel. En dat werkt doordat uh, er twee soorten glaasjes zitten. elk oog een ander soort licht doorlaten. De ene laat eigenlijk het licht dat zo beweegt, trills door. En de andere laat licht dat zo trilt door. En te projecteren op het scherm voor jou, een plaatje. Dat is een best wel reflecterend scherm, of een spiegel eigenlijk. Een plaatje wat zo trilt en een plaatje wat zo trilt. En dan dat door. Goed, Goed. daar mag je natuurlijk de leraar meer over gaan vertellen. Maar dat werkt. In deze zaal is het ook. We hebben hier zo'n heel hip 3D filmsysteem in de zaal zitten. En dan moet ik maar eens naar het neer kan je dat Maar dat werkt ook niet meer. Om de gaat één van deze schermen letterlijk dicht. voor zwart. Deze wordt zwart. Deze wordt zwart. Deze wordt zwart. En dan wordt dat beeld geprojecteerd. En zo zie je overigens dus onderom, om een ander plaatje. Zo kan je deze twee ogen een ander beeld geven. Maar de klassieke manier om dat te doen is dus met deze bril. Dus heb ik eigenlijk weer een vrijwillig nodig uit de zaal. Dit iemand vooruit. Ja, kom jij maar. Dan gaan we dat eens eventjes uitproberen. Alsjeblieft. Oké, okay, dan ga ik, in een, ga ik op het scherm ga ik in, uh, een plaatje zetten. De klassieker namelijk de 1 achtbaan. 8 baan Voor de mensen in de zaal, jullie zien gewoon nu een blauwe en rode ja, vlakken. Het is eigenlijk geen, geen ladder plaatje. Hè? Het is niet een heel logisch plaatje. Maar wat is jouw naam? Eken? Eke ziet gewoon wel... Wat zie jij nu Eke? Kan je beschrijven wat je ziet? Eruit. Alsof je er staat. Alsof je de staat. En zie je, zie je het raars aan de kleuren? Ja, het is heel veel rood. Heel veel rood, ja. ja. En dat komt dus omdat dat in dit geval werkt techniek door maar één kleur door te laten. Maar dat betekent ook dat er heel veel kleuren verloren gaan. Dus je, je rechteroog ziet heel veel blauw en je linkeroog ziet heel veel rood bijvoorbeeld. En ja, daar is het een beetje, ja, een, beetje een raar beeld. Dus het is een hele goedkope manier om te doen, dankjewel. Kun je een sticker? Dat mag. Op je carport, gewoon pakken. Dus het is een hele goedkope manier om, om 3D te doen, maar het ziet er gewoon niet zo goed uit. Het is gewoon niet zo, het is niet helemaal top. Dus we zijn altijd op zoek naar betere manieren om dit te doen. Trouwens een leuke tip, als mensen zo'n bril zelf willen maken, dat kan. Als je gewoon een stukje doorzichtig plastic hebt, kan je gewoon met, met een pen, een dan kan je gewoon tekenen. Met je vinger Tegen een beetje uit en dan kan je zelf zo'n bril maken. Er zijn video's op YouTube hoe je dat kan doen. Dus dan er zijn er ook heel veel plaatjes, dus dan kan je het zelf helemaal uitproberen thuis. Oké. Okay, uh... Goed, volgende video. -tje. Ja wel gaaf zo'n 3D-film. Oh, maar hoe maken ze die nou eigenlijk? Hooring gaan we dat uitleggen, want hij is 3D filmer. Pieter, volgens mij loopt door je beeld, sorry. Maar wat zijn je te doen? Nou, ik wil het opnemen in 3D, maar dan moet je heel veel de camera's voor bijstellen want dat draai je met twee camera's. Zoals ja, als eigenlijk met je ziet. Je hebt twee ogen. Ja. En die twee camera's zijn eigenlijk de twee ogen van een 3D-opname. En daardoor kun je diepte zien. Ja precies, dus, dus deze lens die linkercamera is eigenlijk het linkeroog en dit is het rechteroog. Ja, ja. En in de bioscoop krijgen we dan weer twee projectoren, dat is hetzelfde idee. Ja, we hebben dus twee opnames. Als jij nou daar een beetje gaat staan, ja? dan kunnen we jou niet redelijk in 3D zien, want dan is de afstand nog niet te gek uh, groot. Dus we zijn nu in 3D in beeld bij jou? Ja, we in 3D. Wauw, dus voor het eerst, je ja. merkt er niks van. Nee. Nee, nee. En uh, dan nemen allebei die camera's dat dus op. En, en hoe maak je er dan echt een 3D-film van? Dat doen we in de montage. In de montage? Ja, naar gelijk. Oké, okay, je hebt nu het, uh, het beeld dat we net hebben opgenomen in je computer zitten. En links is de linkercamera en rechts is de rechtercamera. Ja, je ziet er een klein beetje het verschil, hè? Het is net een iets andere hoek. Ja, en dat is dus wat je ook als je in de bioscoop ziet, in groot, wat je die diepte geeft waar je dan dat brilletje van nodig hebt om het te kunnen zien. Ja, want het beeld van die linkerkamer gaat naar die linkerprojectoren en van die rechter gaat naar de rechter. Precies. Oké, okay. het okay. is het heel simpel. Ja. ja, twee ogen, twee projectoren. Ja, maar dat is dan voor de bioscoop. Maar zou dat nou ook met de televisie kunnen, zodat dus je er straks TV in 3D ziet? Ja, maar de televisie is één scherm ja. en niet twee projectoren. Ja. Uh, die televisie gaat heel snel wisselen door je of het linkerbeeld of het rechterbeeld te laten zien. En de bril zorgt ervoor dat het ene moment je ene oog dicht gaat en het andere moment je andere oog dicht gaat. Dus denk jij nou dat we in de toekomst bijvoorbeeld voetbalwedstrijden met zo'n brilletje op gaan krijgen? De komende paar jaar wel. Ja, kijk, dit is dan de nieuwste 3D tv. Echt super gaaf. Dat is natuurlijk gaaf, tegenwoordig kunnen we ook gewoon video meemaken. En dat willen jullie natuurlijk heel graag allemaal zelf uitproberen, toch? Laten we dat gaan doen. Pak je cardboard. We, we gaan elkaar helpen. We gaan bij elkaar cardboard's uitlenen en, en uitproberen. Dus pak een cardboard eh, en stop daar je smartphone in. Dat zie je als volgt. Je kan het klittenband kan je klittenband openmaken aan de bovenkant. Ja, ik hoor een goede je klittenband geluid, dus Dat gaat helemaal goed. Dan kan je je smartphone er straks in doen. En dan doe je weer dicht. En dan kan je er doorheen kijken en dan zie je als goed is een het idee En daarvoor moeten we dus op de smartphone even een filmpje gaan starten. En als alsgoed hebben de mensen met een smartphone net al die webpagina gevonden, waar al linkjes op staan. Een van die linkjes, die heet snorkelen. Die moet je even aanklikken, dan gaan we even die video op YouTube bekijken. En dat is een YouTube video met, aan de linker en aan de rechterkant, net een ander plaatje. En als je dat vervolgens in je cardboard doet, dan gaan we allemaal 3D filmen kijken. Heeft iemand nog nou? een Er was net iemand die wilde er nog eentje, toch? Ja, Oh, daar ja, was achterin, dat ja, was jij als het. Kom gewoon lekker naar voren, dan kan je gewoon meedoen met andere mensen. Dat is heel makkelijker, we moeten gewoon een beetje delen met elkaar, jongens. Oké, dan lukt het iedereen om, uh, om op YouTube te gaan en een filmpje te plaatsen. Nee, moet ik ergens helpen? Dan moet je geel geven hoor. je? Oh, ja, dit is een hardboard app, dat is heel goed. En je moet nu even terug naar die webpagina waar je net was. En daar gaat een linkje naar YouTube. Dus je, bent, je bent, snel. Ja, je heet snorkelen. Die webpagina, dat de linkje heet snorkelen. En dan gaan we een filmpje kijken. Dan gaan we onder water, gaan we rondzwemmen. In 3D. Zetten.nl En dan slash vr. Ik setup vr setup.nl voor slash ga je zo meteen doen. Ga je in de hardboard steken? Lukt het iedereen? Zijn er nog mensen die nog geen YouTube filmpje nu hebben gevonden? Nog ergens wel, ik zie hier. En Ja, dan hebben We hebben hier 3D-video. Open op YouTube. En dan, nou, doen gaan we weer dicht en ga schrijven. Kan andere mensen nog even moeten helpen? Ja, je moet je ervaren als 3 dit. lukt het bij iedereen hebben mensen erbij oh, je moet, je moet wel, het, het scherm moet dus: het moet dus naar de kant van je lensjes, hè? dus niet naar de retonderkant, je, je moet hem zo doen. Dit filmpje gaat het zelf goed. gaan we het gaan doen, ja. Nee, ik snap het wel. Ja, sorry. Kan je het doen van... Bom, Ja, maar waar was ze in de buurt? Misschien kun je anders helpen om de telefoon weer het podium te laten draaien. Maar kan je dat... Goed, we gaan verder, jongens. Heeft iedereen? Zijn er mensen die het nu voor elkaar hebben? Je kan trouwens ook gewoon van achter je gewoon eentje lenen. Lukt dat bij jullie wel, jongens? Die kan het wel Die pro elkaar ook te lenen als het niet werkt. Dan we komen we samen, komen we er uit. Heeft iedereen nog gesnorkeld? Gaaf. Ja. Dat is niet. moet je me even lenen bij iemand die hem heeft. Zie je dat? Zie je weer 3D-effect? Ja, gaaf hè. Zie Goed. Is iedereen een beetje uitgesnorkeld al? Nog lang niet, oké. Okay. Nog heel even snel. Waarom is er aan de zijkant van een eentje? Dat wil ik eigenlijk niet uitleggen, maar dat ga ik even uitleggen. Voor de mensen die er nieuwsgierig zijn, aan de zijkant zit een magneetje. En dat is eigenlijk, uh, het probleem is dat als je je smartphone in Google Cardboard doet, dat je niet meer je scherm aan kan raken om iets te selecteren of iets te starten of hè, dat soort dingen. Dus je hebt geen klik meer. Ik heb die slimme jongens van Google iets bedacht. En dat is echt heel knap bedacht. Ze hebben een klein magneetje aan de zijkant en dat kan je omlaag trekken. En als je het doet, dan beweegt het magnetisch veld om je telefoon een klein beetje. Dus, en in elke smartphone zit tegenwoordig een kompas. Dus jouw kompas die denkt heel eventjes dat van Hey, hey noord verschuift heel een beetje in die kant. Als je hem laag trekt, je trekt die magneet omlaag en jouw smartphone denkt Hey, noord is niet meer daar, stel even daar daarheen verschoven. Door die magneet die dat even beïnvloedt. En dat herkent de Google Cardboard app als een klik. Als een keuze. Dat is zo slim bedacht. Dan komen we straks nog terug op de nieuwe Google Cardboards. Die zijn net gelanceerd. Die zijn niet eens te kopen in Nederland. Maar die doen het anders. Die doen niet meer met een magneetje. Het was toch bij niet al telefoons werkt het namelijk. Dat was toch jammer. Maar het was echt heel knap bedacht. Een plaatje voor je linkeroog, een video voor je linkeroog en een video voor je rechteroog. Nou, en dat geeft dus een diepteervaring. Het lijkt het net alsof je er bent, alsof je met die duiker bent. Goed. Dat is allemaal leuk en aardig, zo'n videootje, maar je kan niet echt rondkijken. Je wilt eigenlijk dat als je ergens bent, die die dat je ergens echt bent, dat je ook echt rond kan kijken natuurlijk. Je wil. heb je hebt een vraag? Ja, klopt. dat die mensen, die je kan rondkijken en uppen, dat gaan we dus zo doen. Maar je wilde eens rondkijken. En je wilde rondkijken, dat wilden mensen dus vroeger ook al. Die wilden heel graag het idee hebben dat ze in een nieuwe plek waren, waar ze nu eerst waren. En dit is bijvoorbeeld in Den Haag, dit is het scherming. dit is een panorama mesdag. En dit is eigenlijk een heel groot rond schilderij waar je in kan gaan staan, middenin. En dan kan je helemaal om je heen kijken en dan lijkt het net alsof je aan het strand bent. En een uh, scheep je dus hier. Je ziet dat zeg maar, het schilderij, ja, je ziet dus aan de bovenkant zie je wel dat het daar ophoudt, aan de onderkant lijkt het net alsof het ook doorloopt in het zand wat hier beneden is neergelegd. Dat is heel slim gedaan, dus het lijkt net echt. En daarboven zit natuurlijk een soort dak, dan zie je niet dat het daar het schilderij ophoudt. Dus als je daar in het midden zit, heb je echt een soort idee van, oh, ik ben echt ergens anders. Dat dus vonden mensen hartstikke leuk om te doen. Vroeger ook al. Het was vroeger ook al een soort 3 ja, d En dat, dat kan je ook allemaal. Uh, Dan zijn mensen ook online mee bezig rondkijken. Dus ik ga nu iets proberen Ik hoop dat het lukt. Nou, even uit de presentatie. Nou, even naar de webpagina. Ja. Ja. Dan heb ik eigenlijk weer een vrijwilliger nodig uit de zaal. Dan gaat, ik, ga ik, iemand uh, even kijken, iemand die pakken we eens. heeft. <laughs> ik zie daar een heel erg, er iemand heel erg gezegd: deze video. Kom maar. Oké, okay. super. Neem ook je kaart mee, mee, kun je stikkers pakken. Maakt niet uit, het komt zo goed. Neem maar mee, eens. <laughs> Oké, okay, ik moet hier even, dat is wel hier altijd dit is een foto van Londen. Ik heb jou hulp nodig. Kom maar hier naartoe. Dan mag jij met een muis. Mag jij hier zo rond gaan kijken. Hier is de muis. Hier moet je met je hand maar eventjes, je proberen Als je klikt, dan kan je zo rondkijken. Als je klik ergens in het plaatje. Zie je? En dan het je ja. Kijk, dan kan je rondkijken. Hier kan je helemaal zo van bovenaf londen bekijken. Ja, behalve onder, je kijken. Geen foto gemaakt. Kijk, en het is, ja, ik het grappige is, Dan ga ik het zo weer naar boven doen. Mm -hmm. Het bijzondere als ze tegenwoordig kunnen is. Wauw, kijk zo, Ga even laten zien. Uh, ja, dit is wel een plekje. Het een kijk. Het leuke van deze foto is, als jij op het, uh, het plusje wil klikken daar. Zie je dat plusje? Zie je Ja. Heel goed. Kijk, hey, want dit is namelijk niet zomaar een 3D-foto. een een kijkt foto. Dan gaan we door. Blijf maar klikken tot je niet meer verder kan klikken. Dit is een 300-gigapixel foto. Dat is een foto, die heeft zoveel pixels, dat je eindeloos in kan zoomen. <laughs> Het is gewoon een foto van Londen die zo scherp is, dat je wel, iedereen naar binnen kan kijken, iedereen in zijn huis kan zien, ja. iedereen op straat kan zien lopen. Het is echt ongelooflijk. Hier, probeer maar eens op ons binnetje, dat je weer een beetje uitzoekt. Maar je zegt gewoon nu bij iemand naar binnen te kijken, hoe eng is dat? Maar dat is gewoon een soort, die, die camera zit al niet in onze smartphone, maar je kan dus camera's maken die zo scherp zijn dat je echt zo ver in kan zoomen. Dat is toch raar. Nou goed, dankjewel voor jouw hulp. Pak een paar stickers voor je, die ik je pak op, op zijn cardboard. Goed, dus mensen zijn al heel benieuwd naar, naar rondkijken en dit is natuurlijk een soort hele interessante manier van, van rondkijken. In ja. Kijk waar de straat kunnen binnen dat mensen erop... Oh zijn het is een eigen video inderdaad. Goed. Terug naar de buitenland. Ja, super. Goed, dus, dus mensen, dat is nou iets anders. Het is geen 3D beeld, maar je kan wel rondkijken. Dus eigenlijk wil je hier natuurlijk combineren. En dan komen we bij nog steeds verdere, verdere versies van, van dat je in het beeld wil zijn. Dat je in die andere wereld wil zijn. En een van de dingen die tot een paar jaar geleden echt het allergaafste waren, waren dit soort plekken. Dit heette caves, dat is een Engels woord voor grot, werden ze genoemd. Dat is natuurlijk wel een grappige naam. Dat waren plekken met, met aan alle kanten om je heen schermen. En kon je dan, als je dan precies in het midden ging zitten, kon je om je heen kijken en leek het net alsof je, net zoals het Panorama West had, alsof je een 3D-ervaring had. Maar, net, maar als ik de aan de mensen dacht, kon het ook allemaal video zijn in beweging. Je kon niet door een 3D-wereld heen gaan. Maar dit doen was super duur. In Nederland is er misschien, denk ik, waren er misschien twee. En dit was tot, tot 20 jaar geleden, echt maar 10 jaar geleden. Was het echt super top. Deluxe technologisch gezien, die dus zien op nog plaatje uitziet. En dat was heel duur, maar nu. Wordt dus allemaal zo goedkoop dat jullie nu allemaal in je cardboard eigenlijk ook een zo'n ervaring al hebben. En dat zie je heel veel gebeuren. En dat het interessante is dat dat ook kan omdat er hele goedkope manieren worden om dingen op te nemen in 3D. Wat jullie hier zien, en, en ik raad ook alle ouders aan om deze app te downloaden, de Paul McCartney Google Cardboard app. Super gaaf, live and let die. Dit is een camera daar rechtsboven en die kan, zoals je ziet, heeft heel veel lenzen. En die kan dan telkens... Dat is de eerste zagen hebben met die camera, met de twee kamers naast elkaar. En dit zijn eigenlijk twee kamers naast elkaar en dan telkens weer en weer en weer en weer. Daardoor kan hij in één klap 3D-video opnemen. Dan kan je, om je heen kijken. En dat wordt nu heel veel gedaan. En zo kan je bijvoorbeeld met de Google Cardboard, als je dat wil, in houden, kan je dus beleven dat je in een concert bent, van Palm Cardboard. Het lijkt net alsof je met hem op het podium staat. En dat is wel echt, echt een aanrader. En dat kan je, zou ik aanraden, dat thuis te proberen. Omdat helaas wel een grote. Dingen ze downloaden, 300, 200 megabyte, want dat is best veel. Maar dit is, als je, dit raad ik je aan op thuis straks te proberen. En je ziet ook steeds meer kunstenaars die hiermee uh, aan de slag gaan om hele mooie ervaringen te maken. Hier krijg je een klein beetje een beeld van wat bijvoorbeeld een van de nieuwste kunstwerken is die hiermee te maken is. Dat is deze very calm and very relaxing. It looks really weird though. What's that? Oh, it's a train! It's a train! Does um, it, it just move away or? Is That train is coming straight for me Oh, oh, oh. oh wow, that is, that is cool. Yeah, I'm, re I'm really tough for moment that the train is going to hit me. Why not? Oh. Ik dus kan allemaal dat soort hele bijzondere dingen maken met, met 3D ervaringen, van die nog nooit meegemaakt. Goed, dat is allemaal heel erg leuk. Uh. Ja. Oh, niet op dat. Nu komen wij het stukje waar we nog meer dingen uitproberen. Hè. Wat je allemaal nu dus kan met die Oculus Rift, dat is uh, die headset die je net zag, dit soort dingen, dat is echt een hele populaire, deze wordt gemaakt deze wordt betaald nu door Facebook. Facebook heeft die geld ingestoken. Deze hoor je heel veel over in de nieuws. Maar ja, wij spelen dus namelijk met de cardboard, dat is zeg maar een soort goedkopere versie. Ja, kartonnen versie met je eigen smartphone. -ding. En wat het leuke van deze dingen is, dat die hè, wilde in het 3D beeld zijn, wilden over rond kunnen kijken. En deze apparaten, ook jouw smartphone, heeft sensoren in zich, is techniek, om te snappen hoe je het houdt, hoe die, hoe die beweegt in de ruimte. Of je het draait of niet. En ook in je smartphone zit dat dus. En je, je kan het eigenlijk een beetje vergelijken met zo'n waterpas, misschien hebben jullie die wel eens zien, om dingen precies recht te zitten. Het is zo'n klein waterbolletje in, hè? en als het niet als die precies recht is, dan beweegt dat bolletje naar links of naar rechts. Nou, die, die technologie in die smartphones, die werkt ongeveer werkt iets anders, maar werkt ongeveer zo. Dus die, die kijkt naar dat bolletje, en als je ziet dat hey, het bolletje gaat naar links dan is het blijkbaar dat de smartphone een beetje zo gedraaid of zo gedraaid. En zo probeert de smartphone te begrijpen hoe je hem houdt, en kan je dus het beeld helemaal aanpassen. Um, dus ja, ik ben een enorme fan van cardboard. En cardboard, misschien wist u het al, betekent eigenlijk gewoon karton. Hij is gewoon vernoemd naar het materiaal waar hij van gemaakt is. En wat is leuker aan een cardboard is dat hij zo makkelijk aan te passen is. Je kan er heel erg mee spelen. Dus dit is bijvoorbeeld een cardboard die iemand gewoon zelf een kaart genutselt van een karton. Kan ook. Je kunt een paar lensjes hebben, die doe je erin. En dan kan je hem helemaal zelf maken als je wilt. Dus dat kan je gewoon ook thuis proberen. Uh, en dit is een, uh, een Nederlandse kunstenares, die heeft op het festival, dat kennen jullie misschien wel, in Amsterdam, ook hier. Die uh, heet dus soort dingen over gigantieve want daarom zou je het van karton maken, je kan het ook van hout maken. Ze dus maken allemaal, uh, allemaal kinderen hun eigen cardboard achter achtige dingen. En dat kan ook nog veel simpeler. Dit is een soort 3D geprint brilletje, wat alleen maar de twee lenzen vast houdt. Dat is eigenlijk één enige wat je echt nodig hebt. En dan heb je ook al een 3D ervaring. Dus dat ja, best grappig hoe, hoe simpel het kan zijn. Dus je ziet allemaal mensen hiermee spelen. Met wat kan het nou, hoe kan het er anders uitzien, wat kan er nog meer. En Google zelf is ook erg mee bezig. En die heeft net, echt net, een nieuwe versie gelanceerd. De versie die jullie nu hebben is eigenlijk ah, nu alweer Android volgens Google. Dit is een nieuwe versie. En de nieuwe versie uh, heeft iets heel anders. Die heeft namelijk hier een soort drukknopje aan de zijkant. En als je dat indrukt, dan uh, raak je op die manier, dan druk je als het ware het scherm in. En dan snap je dat je een soort klik maakt. Ik had het over dat magneetje. Dat magneetje was zo'n systeem dat je wist dat je het scherm kon aanraken en je klik kon maken in je ervaring. Dat is, dit soort, dat is de nieuwe oplossing. Die werkt op alle smartphones, dat is natuurlijk heel slim. Nou, wat ik ook zo leuk vind aan de Google Cardboard is dat het zo makkelijk is om er dingen voor te programmeren. En daar zijn we natuurlijk vandaag gewoon hier. Wat gaat programmeren. over programmeren? Dus het leuke van Virtual Reality is dat je heel gave dingen kan maken als je kan programmeren. Dus ik zegt, pak nogmaals je cardboard erbij. Um, en ditmaal zijn helaas op dus Apple op iPhone werkt alleen de mensen met de Google Cardboard app. Wie heeft het allemaal voor de Google Cardboard app net want Oké, okay. fantastisch. Dan gaan we dat alweer samen proberen. Je start de Google Cardboard app, als het, krijg je nu een scherm en dan kan je kiezen voor de demo, voor de, de demo content. Dus bepaalde dingen die kun je om het uit te proberen eigenlijk de cardboard. Lukt iedereen dat? Om die app te starten en de demo-content te starten. Wat er dan nou gebeurt, dan verschijnen er, er een aantal icoontjes als je dat, naast elkaar. Als je dat ziet, dan kan je minstens maar in je cardboard doen en dicht doen. Moet ik eens helpen? Lukt het bij iedereen? Je ziet dat hoedje daar. Hè? Een van die icoontjes is een hoedje. En die willen we hebben. We willen het filmpje starten met het hoedje. Dus dat moet je doen. Je kan er twee dingen doen. Je kan, je kan zorgen dat het hoedje precies onder het lijntje zit wat je ziet. En dan, uh, dan kan je op het scherm aanraken. Of je kan het proberen met die magnetische klik aan de zijkant als je al in je cardboard zit. Maar dat werkt niet met alle telefoons. Dus het is het makkelijkste om het te doen als je hem nog gewoon even uit je cardboard hebt om dan het filmpje te starten. Druk iedereen dat? Ja? dat moet ik even op. Als je er eenmaal bent, zoals deze daar hier, dan kan je rondkijken en als het goed is, zie je dan op een gegeven moment ergens een muis achter een boom, naast een boom. Dus kijk goed rond tot je de muis achter de boom. Die muis bleef een avontuur. in kan iPhone. Lukt iedereen? Is iedereen, uh, iedereen een hoedje kunnen selecteren? Wie, wie is het al gelukt? Heel veel mensen zijn al gewoon zitten de muizen al rond zien lopen. Super leuk. Probeer met elkaar als je het als je niet lukt. Je wilt wel proberen. Ga naar iemand die zijn hand opsteekt. Even de hand omhoog, jongens, wie heeft hem? Probeer even bij elkaar te lenen. Even te kijken als je niet lukt. Gewoon, gewoon lekker op, gaan lekker wandelen. Probeer het. En hier ergens een foto maken, jongens, zijn er mensen die er tegen zijn? Als nou, is hebben jullie allemaal de muis gevonden. De muis raakt zijn hoed straks kwijt door een windvlaag. Dan moet je natuurlijk helemaal ronddraaien om achter de hoed aan te gaan. Het is een superleuke dag. Een andere leuke app die jullie uh, als voets al aan het begin van de presentatie vragen en dat je kunt downloaden als je een Android hebt, is de Lantern app. En dat is een hele, een hele serene omgeving, een hele rustige Japanse tuin waar je in kan duiken. Ga je even, even weg zijn? die dus kun je ook proberen als je dat leuk vindt. is een andere app die je hopelijk gedaan hebt. Zijn er mensen die die app gedaan hebben? Ja, probeer hem eens. Dat is leuk. Probeer het met elkaar te delen. Goed jongens, we moeten door. Gewoon is dat het ook heel fijn wordt geëxperimenteerd. Het is een hele donker plaatje. Maar dit is een, uh, een installatie die op ziemicid was, waarbij je met zo'n zo bril op het gevoel had dat je op een aantal pilaren stond die heel diep de, de diepte in gingen, maar je vond gewoon een paar tegels. Maar het leek net echt alsof je in een soort ja, uh, tombe was, in een zonder plek. Dat is heel erg leuk, dat heb ook mee geëxperimenteerd. En je kan het ook gewoon zelfs in je browser proberen. Als we mensen de Chrome browser hebben op je smartphone. Dan kan je naar dit adres kan proberen. En dan kan je hier ook allemaal leuke dingen proberen. Er hoeft niks te downloaden voor. Dat kan je gewoon nu meteen doen. Dan ben even laten staan als mensen het willen doen. zometeen na de lezing zal op uh, headset.nl/vr zet ik allerlei leuke uh, dingen die je kan proberen met je cardboard. die staan al klaar, dus je hebt het heel goed door. goed. Een van de dingen die ik daar wil neerzetten is, is dit. dit is uh, een gedicht, een Nederlands gedicht met een virtual reality ervaring, waar je in een kamer zit, die kamer valt langzaam uit elkaar. heel bijzonder. En als je het natuurlijk kan programmeren, dan kun je ook spelletjes maken. Dus je tegenwoordig ook allemaal spelletjes voor Google Cardboard. Dit is een spelletje waarbij je bent je een bij en je moet proberen die stenen te ontwijken en tegelijkertijd veel muntjes munten te pakken. En het, en het sturen doe je door met je hoofd te draaien. Dus als je meer naar boven kijkt, dan vlieg je meer naar boven. Kijk er meer naar beneden, dan ga je meer naar beneden. is dat. En dan ook een andere mooie, die zal ik ook online zetten, is uh, Titans of Space. Dit is een ervaring die je alles leert over de planeet in ons zonnestelsel. Het is echt heel bijzonder, als je, je hangt hier dan in de, in de ruimte en je kan je omheen heen kijken en dan zie je de zon en de maan en de aarde en de maan en zie je draaien op de aarde, het is echt uh, erg leuk, Ik kan aanraden. hij is wel ook heel groot. Goed, en dan komen we nu langzaam aan het einde toe. Want dit is natuurlijk wat heel veel mensen in de zaal heel gaaf vinden. En daar wordt ook heel veel mee geëxperimenteerd, want Minecraft is natuurlijk al 3D. Dit is het idee. More ways to play. New ways to teach and learn, En dat that's dus dus ook echt. Dus je kan nu al met de Microsoft HoloLens, dat is ook een soort of virtual reality headset, kan je dit beleven. Create. Ziet ongeveer als volgt uit. Dit zeg maar. Zo zie dat zie je natuurlijk als je die bril ook zelf op hebt. Zie je, kan je dit zien. Iedereen wil gillen. Iedereen van het soort af. En naast hem staat een meisje, en die speelt ook tegelijkertijd in hetzelfde spel, dus die kan je zelf niet ook zien. Daar is ze. Dus zij speelt in die wereld, Je kun je meteen zien vanaf buiten. Ja, zo gaaf. Goed, we komen aan het eind jongens. Ik wou nog gewoon zeggen dat vaak hebben mensen over dit soort ontwikkelingen, virtual reality, en zeggen ze, oh dit wordt echt helemaal fantastisch, Het gaat ons wereld veranderen, we gaan alleen maar in virtual reality. En aan de ene kant, Snap ik die uitspraak, want we hebben altijd heel erg veel verlangen gehad om een andere plek te zijn, om dingen in 3D te zien, om onszelf een andere plek te brengen. Maar ik wil ook de kanttekening maken dat, we, uh, dat ik niet denk dat dat waar is. Uh, ik ben, wij zijn, ook, zijn wij ook kritisch op technologie. Wij willen altijd de kanttekening maken dat we niet dat soort hype meteen moeten geloven. Dus het is nu heel populair, virtual reality, maar geloven we zullen altijd gewoon zelf met elkaar blijven koffie drinken, thee drinken, spelen. We zullen echt nooit. Alleen maar in virtuality gaan zitten. Dat is wel mooi Dat zou even zijn. Goed, laatste explosie voor vanavond. Dankjewel voor die aandacht. Je mag allemaal de cardboard mee naar huis nemen. Hè? En Als je stickers wilt plakken, kom dat gewoon lekker doen.